hi Robin hier en welkom bij deze nieuwe en ik denk er ook wel wat bijzondere video ik heb enige tijd geleden een uh, ja een lockpicking set heb ik gekocht zoals deze met alle dingetjes erin en dat is eigenlijk een beetje gekomen nadat ik een aantal video's heb gezien van de lockpicking lawyer het is gewoon leuk om te doen en ik was wel benieuwd hoe moeilijk het zou zijn. Dus ik uh, ga vandaag uh, dit slot openmaken. Het zou in theorie niet al te moeilijk moeten zijn, maar we gaan het zien. Dus uh, op naar de video. Nou, zoals je gezien heb ik hier nu alle tools heb ik, uh, klaargelegd. Uh, het is voornamelijk uh, deze tool die ik nodig heb. Dat is de, de waver, zoals ze het ook wel heel mooi noemen. En deze om druk te zetten op het uh, mechanisme. Dan deze moeten dan zo erin klikken dat we druk kunnen zetten en dan vervolgens zouden we in theorie ik zeg ook goed in theorie vrij eenvoudig dit slot open moeten kunnen krijgen Wat dan ook daadwerkelijk het geval is. En om het nog een keer te laten zien dat het geen foutje was voordat het per ongeluk ging. Is de kwestie van. Nog een keer goed doen. En hij is weer los. Nou, zo makkelijk is het dus om dit slot open te krijgen. Uiteraard liep ik wat te hangen. Uh, maar dat kwam meer omdat ik aan het opnemen ben. Dan moet je op zoveel dingen letten en dan gaat het een stuk moeilijker. In ieder geval, dit is een, uh, een test slot. Daar kan je ook zien wat er uh, gebeurt. Uh, hier ook met deze puntjes aan de rechterkant volgens mij. En hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En het enige wat je nodig had zijn deze twee tools. Het zal waarschijnlijk niet uh, scherp in beeld staan. Maakt ook niet uit. En ja... In de werkelijkheid de andere sloten die zullen ook wel moeilijker gaan die moet er ook wel meer ervaring voor hebben die heb ik niet het was voor mij gewoon de bedoeling om een leuke video te maken wat eigenlijk een beetje een, een grappige verwijzing naar de, de lockpicking -lo moet zijn het zijn niks trouwens ook in de reacties ik bekijk ook uiteraard echt zijn video's het zijn hele leuke video's om even te kijken tussendoor ze duren voor mij meestal nou ja, tussen de twee en de vijf minuten maar goed, ik ga het van nu hierbij laten. Vond je een leuke video of wil je meer hiervan zien? Laat een like achter en laat het vooral weten in de reacties. En vergeet er niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet er niet het belletje aan te zetten. Zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu... Laat